Ik heb weinig contact met mijn ouders. Ik onderhoud ze, ik betaal alle rekeningen, dus ik weet dat ze nooit op straat komen, eh, omdat ze verslaafd zijn aan alcohol. Toen ik naar Nederland kwam en eh, ja, het was, het was raak, ik werd meteen verliefd. Ik zal nooit bereiken in mijn leven wat ik heb bereik zonder mensen om me heen. Dat zijn verschillende mensen, verschillende afkomsten. Ik heb... 12 jaar bijna, van 5 uur s ochtends tot drie uur s'nachts gewerkt. Ik zou egoïstisch zijn als ik mijn verhaal niet zou delen. Want er zijn genoeg mensen die staan waar ik ooit stond. En die kunnen daar niet vooruit. Het verhaal van kansarme jongeren naar succesvol ondernemer met een miljoenenbedrijf bestaat. En is geschreven door mijn gast, mijn gast Chris Florek. Van harte welkom bij CVD-TV. Ja, Chris van harte welkom. Ik heb even ge maar dat is niet je volledige voornaam, toch origineel? Nee, klopt. Spreek ik het ksustof of zoiets uit? Perfect, Ja, hè? Man, echt perfect. Ksustof. Ja, hoe je het schrijft, dat ga ik niet zeggen, want het is het zetten en S. Wat is Pols, hè? Ja, dat is Pols, ja. ja. Klopt. Je bent geboren in Polen. Klopt. Opgegroeid daar ook? Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Uh, nou, ten eerste, ksustof, dat spreek je wel goed yeah. uit. Uh, en waarom Chris? Omdat het veel makkelijker is. Maar wat ik ervaren heb in het begin, dat de mensen uh, gingen mijn naam uitspreken en dat klonk al als zuurstof. <laughs> dus ik denk nou, laten we een kris van maken uh, yeah. en zo is het gebleven. Yeah. Um, ja, ik, um, ik ben uh, uh, geboren en uh, opgegroeid in Polen tot mijn uh, twintigste. Um, ja, uh, uh, ik, ben, uh, ik ben opgegroeid in het huis. Met, uh, ik woonde met mijn ouders en twee zussen, oudere zussen. Uh, die woonden inmiddels ook in het buitenland. Eentje in, uh, in Nederland en eentje in Duitsland. Uh, maar in, in het begin, het was gewoon, ja, voor mij, ik wist niet, uh, niet beter. Dat, dat, dat, mijn jeugd en alles wat, uh, wat ik ervaren heb om me heen, was gewoon voor mij standaard. En wat ik daarmee bedoel, is dat uh, nou, dat was vrij negatief. Um, nu kan ik wel, als ik terug aan denk en alles wat ik in Nederland heb ervaren en geleerd heb, kan ik dat makkelijk vergelijken. Van oké, okay, dat was niet oké. Okay, ja. En dit is zoals het hoort. Um, maar als je erin ja, zit, dan realiseer je dat eigenlijk. Dat, niet. Precies, ja. En Want hoe erg was het? Wat, wat, hoe nou ja, maar, kijk, mijn ouders, uh, mijn ouders, ik heb weinig contact met mijn ouders. Uh, maar ik onderhoud ze dus ik betaal alle rekeningen. Dus ik weet dat ze nooit op straat komen. Nou, waarom zou ik bang zijn? Uh, omdat ze verslaafd zijn aan alcohol en dat maakt uh, wat stukken moeilijker uh, en ook de jeugd dat het gewoon anders was dan uh, je zou eigenlijk willen. Mm. Hoewel ik nu altijd herhaal van uh, dat als ik niet had gehad hoe ik had zou ik nooit zijn wie ik ben en ik zou niks aan willen veranderen. Ook uh, mm. uh, alle vervelende dingen die ik uh, meegemaakt heb zoals een, een uh, uh, nou ja alcohol en, en, en geweld en, en, en mentale misbruik zeg maar en dat soort dingen uh, wat wat heftig is. Nu hmm. ben ik van meer van bewust. Ja. Maar uh, ik zou niks aan willen veranderen omdat het heeft mij gemaakt wie ik ben en ik ben gelukkig. Ja en dat heeft misschien wel de ambitie aangewakkerd om een succes van je leven te maken? Nou ja, succes, wat is succes? dat, dat, dat wordt altijd aan mij gevraagd van uh, hoe sta je in, uh, tegenover jouw succes? Maar uh, voor iedereen, uh, succes betekent iets anders. Voor mij, mijn succes is dat ik vanaf de negatieve wereld een positieve wereld kon maken. Mm -hmm. Ik ben opgegroeid met de jaloezie, uh, win-verlies en uh, uh, uh, uh, uh, uh, vooral jaloezie uh, en dat mensen jou misgunnen. Mm -hmm. En nu ervaar ik het anders, dat het anders kan. En dat is mijn succes, dat ik nu positief vind. Ik leven vond het wel mooi in een video die ik online van je vond, dat het woordje gunnen, dat het echt een typisch Nederlands woord is. Hè? Of tenminste, je kon geen vertaling vinden in het begin. Nee, hè? klopt. Ja. ja, Ik heb, nou, ik heb inmiddels in, in, in Polen een boek uitgebracht die mijn titel gunnen. En het is mooi als ik, als ik op een... Uh, uh, ontmoet ik met ondernemers 250 en, en, en, en ondernemers zitten voor mij in ineens laat ik hun roepen uh, gunnen en, en dat kunnen ze ook niet uitspreken wij spreken uh, g uh, dat, dat dat dat dat dat zit niet in de Poolse uh, taal mm -hmm. maar uh, gunnen normaal gesproken want dan probeer ik dat uh, te vermijden want dat klinkt als een wapen maar ja als iedereen roept gunnen en of mensen zeggen van Chris nu heb ik het woord voor datgene wat ik doe en wat ik wat mij overkomt in mijn leven ja het is gewoon mooi ja. en heel veel nederlandse ondernemers vergeten het hè? daar ben je mee opgegroeid en dat dan vergeet je het omdat het gewoon ja, dat dat normaal is ja. ik ken dat, dat niet hè? Ja. ik kende jaloezie en dat is toch tege tegenovergestelde ja. dus toen ik begon uh, uh, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn mijn, mijn werkzaamheden in nederland hè ik was aan de klus en en en, en moest ik offerte maken en de klant zei tegen mij dat, uh, dat uh, Je was niet de goedkoopste, ook niet de duurste, maar het is jou gegund en toen dacht ik, ja, wat betekent dat? Dus toen ben ik gaan kijken en zoeken en uh, niemand kon mij uitleggen, of een translator ook niet, nee. wat van woord naar woord. Dus het is iets wat je moet omschrijven, het is iets wat je moet ervaren en het is het gevoel en dat vond ik gewoon het mooiste. Dus als mensen dat zeggen, Chris het is jou gegund mm -hmm. en nu kan ik zeggen ik gun jou het. Ja. Ja, dan krijg ik kippen voor van. Begin 20 was je toen je hier kwam hè? Klopt, ja. Was dat een soort van vlucht dan vanuit je huissituatie dat je zat van jongens, ik ga mijn heil ergens anders zoeken? Of? Nee, niet echt. Hoe, hoe ik dat? had nooit verwacht dat ik buiten mijn eigen stad zou uh, gaan uh, wonen en stel andere land Maar hoe kwam dat dan? Um, hoe kwam ik ben gaan studeren kijk mijn mijn ambitie was altijd meer halen wat ik wat mijn ouders hebben gehad dus bijvoorbeeld rijbewijs halen mijn vader en moeder die hebben dat niet uh, rekening openen in de bank dat hadden ze ook niet een pasje hebben weet je dat soort dingen en ook diploma's halen uh, in mijn in mijn familie ben ik de enige die diploma heeft gehad en toen ben ik ook weer gaan studeren volgende die ik wilde bereiken alleen toen liep ik tegen uh, tegen uh, ja, muren aan dat ik niet kon betalen en mm -hmm. ja dan ben ik gaan werken ik heb een aantal maanden gewerkt daar kreeg ik niet voor betaald ben ik opgelicht dus moest ik op een gegeven moment alles wat ik had verkopen mijn kleren mijn, uh, uh, walkman weet je wel nog uh, voor alles wat ik had moest ik verkopen om alleen maar huur te betalen en gewoon nog uh, te kunnen studeren maar op een gegeven moment was het op. Dus uh, toen kreeg ik kans om uh, naar het buitenland te vertrekken. Hoe kreeg je die uh, kans dan? Doe... Mijn zus uh, die woonde al in, uh, in het buitenland. Eentje in Duitsland en eentje in, in Polen. Ja, dus to, uh, to, toen kreeg ik uh, kans. Eerst ben ik in Duitsland geweest. Yeah. Bij mijn eerste, bij mijn jongere zus. Uh, nou, en daar ook weer uh, ben ik gaan werken in een hotel als schoonmaker. Voor een uh, Poolse bedrijf. Heb ik een aantal maanden gewerkt kreeg ik ook niet voor betaald, ben ik ook opgelicht. en uh, toen moest ik wel weer uh, verder gaan uh, en toen kreeg ik van mijn tweede zus die in uh, Zoetermeer woont uh, aangeboden. Chris, je mag bij mij komen logeren, uh, maar je moet zelf gewoon uh, werk zoeken. Hm. Nou, en toen ben ik naar Nederland gekomen. Hoe oud was je toen? 22. Hm. Ja, dus, uh, Had je 20, toen al de droom geleden. om ondernemer te worden? Nee, ik wist niet wat het was, Je ondernemen. Het was. Ik wist niet wat ik wilde. Ik wist niet uh, waar ik goed in was. Ik heb geen echt, echte, uh, ja, hou vast. Ik, ik, ik wist, ja, waar was ik goed in? Ja, met kinderen, uh, ik, ik zat uh, 15 jaar in scouting, ja. Ja, altijd met kinderen spelen en dat soort dingen en uh, begeleiden, dat meer. Ja. Uh, maar echt een vak, dat had ik niet. Ja. En toen uh, toen ik naar Nederland kwam en uh, ja, het was het was uh, raak. Ik werd meteen verliefd uh, op het land, uh, op het land. Ja. In Waarom? Nederland. Weet ik niet. De structuur, de uh, helderheid, uh, contrast en uh, vooral direct zijn. Uh, dat kende ik niet. Uh, in het begin was het wel confronterend. Zodanig dat ik uh, uh, moest huilen. Omdat het zo confronterend was en zo direct. Dat mensen de waarheid zeiden. Ja, precies. Ja. Uh, en met korreltje zout was het toen achteraf. Maar dat wist ik niet. Hm. Want je kijk, uh, ik zeg altijd tegen Poolse mensen. Als je in Nederland bent, je moet de taal leren. Maar je kan taal leren om te kunnen vertalen. Maar je kan ook taal leren om te kunnen begrijpen. En dat stukje miste ik nog in het begin. Ja. En nu inmiddels, ja... Uh, ja, nu begrijp je ik begrijp, ja, het. Het dus, ja. is genoeg zout, uh, ja. erbij me altijd. Ja, ja. Ja. Hey, even lang verhaal kort. Want hey, ik denk als mensen dit zien en ze zijn geïnteresseerd, dan raad ik ze vooral aan om deze dit, dit, dit video uit te kijken om te beginnen. Maar om, uh, om daarnaast jouw naam even te googlen. En we, dan begin je dat, dat beginverhaal vinden we overal wel terug. Hè? Hoe ja. je eindelijk met niks bent begonnen, uh, en hoe je eerst gratis hebt gewerkt. En toen uiteindelijk een baantje kreeg. En nou, waar je nu staat. Succesvol ondernemer, daarover ja. zo meer. Als we kijken naar die hele. Dat, die, die hele eerste fase, hè, waarbij je eigenlijk vanuit niets begon, als Paul hier kwam ja. uh, en het aan. Wat zijn de lessen, als je nu terugkijkt. Hè, wat zijn de lessen die je aan stelt dat er nu iemand uit Polen of uit Oekraïne ja, of ja, verzin ja. maar wat, hè, ja, en ja. die zijn leven hier wil opbouwen? Ja. Wat zijn de lessen? Nou ja, ten, ten eerste durven worden wie je bent, hè, zoals mijn uh, titel van een boek uh, heet. Ja. Maar dat uh, daar vertel ik me, heel vaak mensen voelen zich, zich uh, gediscrimineerd. En, en uh, vergeten soms waar we vandaan komen en dat en dat is eigenlijk je branding dat is eigenlijk wie je bent en en dat maakt je uniek mm -hmm. en en dat probeer ik te laten zien ik ben ambassadeur van polen in nederland mm -hmm. en, en dat uh, uh, en uh, waar je ook vandaan komt het het Maakt niet uit, maar je moet dan nooit vergeten waar je vandaan komt. En ik denk dat dat de grootste uh, uh, waarde is die je hebt. En dat moeten we nooit vergeten om te kunnen gebruiken en laten zien van hé, hey, ik sta voor waar ik vandaan kom, dat ben ik. En vervolgens ook uh, een stukje willen leren, andere mentaliteit, want dus in Poolse mentaliteit, en Nederlandse mentaliteit, dat vertel ik in mijn boek. Dit is zo'n grote verschil mm. en dat is ook soms confronterend en, en, en bepaalde begrippen. Je moet ook wel willen leren en kennis maken om te kunnen begrijpen, om iets te kunnen creëren en mm. willen creëren in een, in een andere land. Ja. Heeft het ook te maken met dat je zegt trots op je komaf? dat je moet vechten tegen vooroordelen? Heel vaak, natuurlijk ja. wel. Ik ben heel, in het begin ben ik uh, geconfronteerd met... Uh, ja, uh, wat, wat Polen uh, veroordelen. Uh, die veroordelingen de, van alcoholgebruik... of ruzies maken, vechten. Of uh, wordt er misbruik gemaakt van uh, Poolse arbeiders. Uh, en uh, mijn doel was altijd... ik wil niet dat Nederlander voor mij werkt... maar ik wil zorgen dat wij allemaal met elkaar kunnen werken. Mm. Ik heb nooit gezegd... dat ik, dat de mensen voor mij werken. Dat kan niet. Dat kan, zou ik niet kunnen uitspreken. Wij werken samen. Ik zal nooit bereiken in mijn leven wat ik heb bereik zonder mensen om me heen. Nou, dat zijn verschillende mensen, uh, verschillende afkomsten. Maar we hebben dat samen gedaan. Mm -hmm. En dat denk ik dat het belangrijk is. En, en, en, en we staan op dezelfde niveau. En dat is het grootste ook verschil tussen mentaliteit. In Polen, Polen heb je uh, hiërarchie. Je moet het wel doen. En dat werkt wel. Als ik jongens uit Polen heb en geef ik complimenten, dan, dezelfde, dan gaat alles fout. Je moet soms commanderen terwijl ik dat niet wil, maar het werkt wel. Dus dat stukje mentaliteit moet gewoon ergens wel blijven. Mm -hmm. Maar het verandert wel uh, steeds meer. Ja, ja, Schetsenbedrijf is waar je nu staat. Mijn core business, dat is een, een uh, interieurbedrijf, een uh, afbouw van kantoor, uh, kantoorgebouwen. Maar ook om te overen naar appartementen, dus uh, dat is ook een Goeie stukje. markt kan we zo voorstellen. Zeker weten, zeker ja. weten en, uh, en dat is ook mijn uh, uh, investering. Ik heb naast, naast mijn core business, waar ik uh, verbouw voor mijn klanten, eigenaren van de panden, beheerbedrijven, dat zijn mijn klanten. Maar daarnaast is het mijn privé investering. Ik koop uh, uh, kantoorgebouwen, die bouw ik om naar appartementen. Uh, en die verhuur ik. Uh, ik lever, nou, Ik ben aannemer eigenlijk. Dus ik zorg altijd dat de kwaliteit heel hoog is. Maar uh, dat dat verhuur, verhuurd wordt voor een normale prijs. Voor mensen die ook een stukje kwaliteit willen hebben. Voor normale prijzen. En niet hmm. altijd die hoogste prijzen vragen. Ja, Dat is een stukje gunning ook. Uh. Er zijn veel jonge ondernemers ook die uh, geïnteresseerd zijn in die wereld. Hè? De wereld van uh, vastgoed. En, uh, ja. uh, er wordt ook veel op YouTube. Bedoel, zijn er zijn natuurlijk zat voorbeelden van teken. mensen die zeggen. Joh, de, koop maar een pandje en je wordt vanzelf rijk en zo. Ja. zijn de belangrijkste kenmerken voor een ondernemer die in jouw wereld succesvol moet worden. Nou ja, nou ja, wat is succes? Hè? Als we geldgericht kijken. Ja. ja, je moet wel weten wat je wil, uh, wil doen. Uh, en je moet daar ook wel wat voor doen. Je moet ook dat, dat stukje leren. Wil je investeren? Leer maar over investeringen. Uh, hoe word je investeerder? En uh, je moet altijd wat voor doen. Het is, dat komt niet uit vanzelf. Uh, je moet echt hard voor werken. Uh, we hadden eerder een gesprek. Ik heb twaalf jaar bijna uh, van vijf uur s ochtends tot drie uur s'nachts gewerkt om het bedrijf een businessmodel om alles te verbeteren. Het kost gewoon tijd en je mm. moet hard voor werken om te kunnen profiteren mm -hmm. in latere uh, dagen. En ben je dat nu aan het doen? Want je zei net gekscherend vlak voordat we dit gesprek <laughs> worden: van ja, eigenlijk ben ik, ben ik helemaal niet meer aan het werk. Uh, maar ik kan me daar niet zoveel bij nee. voorstellen. Kijk, elke ondernemer die ik ken, die kan niet stilzitten. Zeg nee, maar. klopt. Maar um, laat ik het anders vragen. Wat is jouw definitie van succes? Ben jij succesvol? Um, succes is dan accepteren jezelf en, uh, en werken vanuit je gevoel. Dus alles wat ik creëer, ik, ik deel mijn verhaal. Hè. Ik, ik zeg altijd, ik zou egoïstisch zijn als ik mijn verhaal niet zou delen. Want er zijn genoeg mensen die staan waar ik ooit stond. Uh, en die kunnen daar niet vooruit. En met mijn verhaal boeken schrijven, uh, uh, op Videoland, uh, RTL waar ik het programma heb ik gedaan, uh, dat ik uh, een Nederlandse gezin heb uit de uh, problemen uh, geholpen. Uh, ik probeer al mijn verhaal te delen om, om toch met hoop dat, dat er één iemand is die geïnspireerd raakt, gemotiveerd raakt. En ik denk dat dat is mijn succes, dat ik dat wel kan doen, iets nalaten iets achterlaten en sinds vijf jaar dat mijn zoontje geboren was ja dat heeft alles veranderd want je reden in het leven is totaal anders uh, niet alleen maar mensen inspireren motiveren maar ook nu mijn kind hm. en en ik wil ook uh, graag dat hij gewoon trots is op zijn vader. Hij, dat is hij ook. En dan zegt hij ook heel vaak papa, ik ben trots op jou. Nou, dat is mooi om te horen. Maar ik wil ook wel zorgen dat ik goed voorbeeld voor hem ben. En mm. uh, Dat is wel belangrijk. Hé, hey, luister, ondernemen is focus. En nog een paar dingen die ik van je wil weten. Ik las ergens in één keer, kwam ik patat en moor tegen. Klopt, ja. is het, wat, wat is dat dan weer? Uh, patat en moor is ontstaan uit de liefde voor Nederland eigenlijk. Mm. Uh, um, ik als ondernemer heb ik mijn businessmodel gecreëerd en ik dacht van oké, okay, ik heb businessmodel goed te lopen het bedrijf, hoe zou het zijn als ik dat businessmodel ergens anders ook toepas? En dat is dan weer dat stukje mensen, ondernemers motiveren, hè, wat ik al uh, jaren gedaan heb op het podium. Mensen mogen mot motiveren, ex inspireren op verschillende uh, congressen. Maar goed, je wil ook wel uh, geven, uh, meegeven aan die ondernemers. Nou, de de businessmodel die ik heb gekregen, wat ik ook vertel in mijn boek, is de maakt niet waar ik het toepas, je kan van alles succes maken. Dus toen dacht ik van oké, okay, nou, ik uh, hou van Nederland. Ik hou van mijn land. En wat zou ik kunnen doen om, uh, om kennis te maken met die twee landen? Dus ik heb in Polen heb ik een uh, bedraag, bedrijf opgericht, patat en mor. En eigenlijk niks anders dan uh, friet verkopen. Ja friet zal altijd friet blijven. Dat zou, daar kan je niks aan veranderen. Aardappel is aardappel. Mm -hmm. Ja, Chris, maar dat, uh, hoe kan je dan? Ja, hoe kan je dat? Uh, hè? Verkopen. Nee, ik heb een bepaalde tools verand, toegepast, een, een jasje omheen veranderd en in Polen is bijvoorbeeld, um, friet is bekend, maar wat ik gedaan heb is van vanuit Nederland, wat ik geleerd heb is uh, bijvoorbeeld niet schillen. Uh, er zijn een aantal bedrijven waarvoor ik ook voorbeeld uh, heb, uh, als voorbeeld heb gehad. En heb ik gezien hoe zij doen en nou, hoe zou ik dat anders kunnen doen. Dus in, in Polen, uh, het grootste succes kwam puur alleen maar dat ik uh, pindasaus heb uh, toegevoegd. En pindasaus is niet bekend. Dus uh, op, moment, op het moment dat de Poolse mensen hebben pindasaus geproefd met uh, aardappels, die werden helemaal, helemaal gek. En we vinden dat super lekker. En uh, toen uh, kwamen we in media. Dus dat is dat stukje marketing uh, en yeah. de business businessmodel wat je gewoon iets net iets kan toepassen waardoor je uh, uniek maakt. Nou, helemaal goed. Toen kreeg ik op een gegeven moment, uh, had ik eentje uh, ergens in Nederland in Amsterdam congres en er kwam nou, uh, een ondernemer naar me toe en zegt Chris, mooi uh, allemaal uh, leuk en aardig en uh, die Nederlandse nuchterheid. Uh, maar ja, dan ga je met een product naar, naar, naar het land waar dat niet bekend is. Ja, in Nederland zou dat niet lukken. Oké, okay, nou ja, je dacht me nu uit. Dus wat ik <lacht> gedaan heb, ik heb er alles weer. Denk, nou, ik ga in Nederland proberen. Dus eigenlijk, uh, Patat Moor zit nu in Zoetermeer, in de straat waar je een aantal friettentjes hebt. En heb ik ook weer veranderd. Ik heb een, uh, um, uh, een, een directeur van, uh, van Patat Moor is een René René. Hij heeft 15 jaar in uh, gewoon normale snackbar gewerkt en een normale kleren en bijzonder. En ik heb hem veranderd naar gewoon chef-kok. Hij is nog een sterrenchef kook. In patat en moor. Uh, in patat Hij doet opleiding. En, en hij, hij is naar de kapper gegaan. Helemaal ging scheren. Mooi brilletje, horloge uh, en uh, uh, uh, uh, handschoentjes. Mooie kleren. Echt, hij zit er top uit als een sterrenchef. Maar hij is dus nog steeds dezelfde persoon. Mm. Uh, dus dat was een stukje mentaliteit die hij moest veranderen. Maar nu wordt hij herkend als een sterrenchefkook van patat en moer. En we maken het gewoon een beetje chikker. Ja. Maar goed, blijf nog steeds. Friet is friet. Aardappel is aardappel. Het is niets anders dan andere uh, uh, teentjes. Wat, uh, wat ik gedaan heb, ik heb weer iets toegepast wat niet bekend is in Nederland. Uh, en namelijk het is een Bigos. En Bigos be is een. Uh, een Poolse zuurkool, uh, een van de uh, favoriete gerechten in Polen. Er zit een, een beetje vlees in en dan maken wij... En dan zet, uh, uh, uh, uh, doen we op uh, friet als een topping. Nou, en dat, dat heeft ons ook heel veel bekendheid uh, uh, gebracht. En uh, we hebben daarnaast nog een uh, Foodtruck. die rijdt uh, door uh, Nederland naar verschillende feestjes. Ja, dat is mooi om te zien. En, uh, en dat is ook een groot succes. Uh, we zijn vol geboekt en uh, er zijn plannen om nog meer voettrucs te, uh, te gaan bouwen. Ja, te grap. kan niet, bestaat niet. <origin> <hijs> kan niet, bestaat niet. Hey, tot slot, heb je... Contact met je uh, ouders in Polen? Uh, jawel, het is heel oppervlakkig. Want eigenlijk, kijk, als je, mijn ouders zijn nu uh, 60, uh, 65. Mm -hmm. En die drinken, denk ik, sinds hun 16e. Ja, dan kan je nagaan. En, en, en het is niet wijn, het is niet... Uh, Bier, maar het is gewoon echt vodka. En dat maakt wel wat met je, dat doet wel wat met je. En dat verandert je als mens. Je brein werkt anders, je ziet de wereld anders. Dus die contact hebben we niet. Dus als ik na twee jaar naast mijn ouders, bij mijn ouders, ga, langs en gaan zitten, dan is het stil, uh, snel stilte. Weet je wel, dan. dan we hebben niet echt veel. Uh, er komen geen vragen, maar ze zijn ook niet anders gewend. Dat is hun leven, dus ik neem hun dat niet kwalijk. Maar het is wel fijn af en toe in hun omgeving te zijn. Samen met Mason neem ik hem mee en dan kan hij met opa spelen. Ook een stukje herinnering is voor straks voor hem. Zijn ze trots? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat ze dat niet kunnen uitspreken. Dat is ook iets wat ze niet zelf niet er hebben ervaren in hun leven, o ouders. hun ouders waren ook alcoholverslaafd. Dus een stukje ketting die doorloopt, die ik dan doorgebroken heb. Ja. Maar uh, dat is die verklaring van ik weet dat ze niet anders uh, hadden en ik neem hem dat niet kwalijk. Um. Tot slot, wat staat er nog meer op je uh, verlanglijstje, zeg maar? op de, ben je met dingen bezig? Jij bent altijd met dingen bezig. Maar... Ja, nou, ja, ik ben nu bezig met een, mijn derde boek uh, uh, over Nederland. Uh, voor uh, buitenlandse mensen, dus ook voor Polen en voor andere landen die naar Nederland willen komen. Het is, het is niet een boek over mij, maar echt puur over Nederland. De belangrijkste dingen die we moeten leren, waarom uh, Nederlanders worden uh, genoemd uh, kaaskoppen. Mm -hmm. Nou, ik denk dat je dat niet weet. Nee. Nee, waarom denk je? Ja, het zal iets met de kaasindustrie uh, te maken hebben denk je of niet? M een, een beetje ja, ja klopt. Hè? Maar niet omdat wij uh, veel kaas eten. Kun jij mij nou eten. vertellen hoe, hoe, waarom, waarom je, een, ik een kaaskop ben? Dat kan je wel eens. vinden op Wikipedia, ja, ja, maar ja. dat is een stukje wat gewoon uh, heel veel Nederlanders niet weten. En nee. ik vind juist leuk om te graven en te laten zien, kijk dat zijn de allerbelangrijkste dingen. Uh, uh, maar waarom uh, eten wij kaaskoppen dan? Uh, ja, dan gaan we terug naar de tijden van Napoleon uh, ja. die naar Nederland kwamen. En de zijn soldaten die kregen niet betaald, dus ze konden geen eten kopen. Dus ze gingen stelen, stelen bij uh, een Nederlandse boeren en toen gingen ze, toen zagen ze gewoon hele mooie gouden ge gele uh, uh, kaas en dat gingen ze stelen. Nou de boeren konden zich niet verdedigen, maar op een gegeven moment dachten ze, hey, basta we, we zijn er klaar mee, we moeten ons verdedigen. Maar omdat er geen kaas meer was, ze hadden die potten, dus wat ze deden in die potten hooi, op hun hoofd, stok in de hand. En zo gingen ze zich uh, verdedigen. De kaaskoppen. En sindsdien wordt de Nederlanders genoemd kaaskoppen. Ja. Chris, dat ik van jou toch een stukje <laughs> <Ja>. Nederlandse <laughs> historie krijg. Ja, mag, ik, uh, mag ik jou danken voor dit uh, en hele leuke gesprek. Ja. En, uh, en heel gedaan. veel succes met wat je nog allemaal gaat doen. Dank je wel voor jou ook. En uh, dank je wel uh, voor het kijken. Naar weer een uh, absoluut inspirerend uh, ondernemersverhaal. En uh, wil je er meer zien en je zit op YouTube, blijf hangen. Zometeen twee nieuwe. Heb je geluisterd naar de podcast. Dank je wel voor het luisteren. Hoi.